De Liper GP1213 is een 85 cm hoge tafelmodel vrieskast. Deze witte vriezer is 55 cm breed, waardoor hij ook heel geschikt is op plaatsen met minder beschikbare ruimte. Bediening gebeurt digitaal, met behulp van de knoppen en het display aan de bovenkant. De GP1213 heeft een inhoud van 98 liter. Als we de vriezer openen, zien we drie vrieslades met een ruime inhoud. Ingevroren voedsel... Diepvriespizza's, broden, ijs, het past er allemaal in. Zeer praktisch bij de Liebherr is het Smart Frost systeem, waardoor er minder ijs aan de wanden en lades komt. Kortom, een interessante vrieskast voor een interessante prijs.